O pitepus. Op het bed. Nou. Hey pitepus. Kom eens. Hey. Het is mooi zonnig weer. Hé hey, Pieter Boes, kom je eruit? Ik doe het gordijn open, Piet. Kijk eens, kijk eens, Piet. Kom eens. Kom eens, ik deze mag open. Niet helemaal, een klein stukje. Hey Pieter Boes. Oh. met één hand gaat dat nooit zo tactisch. Zo is die goed. Hey Piet, kom eens, kom eens, kom eens Piet. Super mooi weer. Hey, mel, mel, kom eens, kom eens Piet, mel, kom eens. Hey Pieter Boes. oh je gaat naar de gang. Oh, je gaat drinken natuurlijk. Goed zo, Piet. Nou. Hé, hey, Pieterpoor.